Ik moet echt dringend een nieuwe video maken, omdat voor twee dagen komt er een Pokémon-spel uit en dan ben ik ook weer een maand van de kaart. En ja, om toch een beetje die wekelijkse quota te halen of zo heh, uh, moest ik nu toch een video maken. Waarover moet ik een video maken? Dat is natuurlijk de vraag. Nou, uh, ik dacht eerst echt iets over Zwarte Piet te doen, maar dan dacht ik, omdat ik echt wel vind dat die uh, best racistisch is, moet ik daar Echt moeite in steken, want ik zou het eigenlijk een beetje erg vinden als ik dat zo gemakkelijk van mij af zou maken door daar gewoon iets over te zeggen. Uh, ha, bij deze. Ik ga ook geen clickbait-titel maken om nu die ik ga zeggen van zwart pizza sissus. Nee, want uh, ik wil het eigenlijk hebben over camera's om mee te vloggen. Waarom wil ik het hebben over camera's? En dan specifiek camera's om mee te vloggen? Nou, de mensen van de Belgium YouTube Spotlight, meer bepaald Brandon van der Perre, uh, ik zal zijn kanaal hier ergens zetten, heeft uh, al een tijd geleden aan mij gevraagd of ik eigenlijk een reeks wilde maken voor hen over camera's om mee te vloggen. Ik heb ook een vraag over camera's, maar die ga ik aan het einde vragen, uh, zodat ik jullie tot daar tenminste kan meekrijgen, hoop ik. Ik snap waarom de mensen daar aan mij vragen. Ik ben een gigantische camera nerd. Maar echt, I can bore you to death with my camera knowledge. Dat meen ik. Mijn grootste probleem is dat ik eigenlijk drie hele grote dingen heb aan camera's uh, die ik heel interessant vind en die ik heel moeilijk kan verzoenen ook met elkaar. Zeker op vlak van vloggen. De eerste is eigenlijk gewoon, ja, camera's en technische dingen en ik, ik vind dat cool, al die techniek daarachter. Maar echt... Heel diepgaande techniek. Zo, wat is de processor van die camera? Waarom kan die camera dingen? Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, totaal irrelevant als je gewoon wilt vloggen. Nu, dat is ook niet helemaal waar natuurlijk. Ik heb niet zoveel licht, het is gewoon s'avonds. En ik zie er volgens mij best goed belicht uit. Maar ja, om dat te doen, moet je niet per se een camera van 3000 euro kopen. Daar kun je ook gewoon een lamp voor kopen, die je dan kunt aanzetten van 100 euro. En dat is gelijk 2900 euro uitbespaard. Ja, wat is dat? Met andere woorden, je kunt wel zeggen van ja, deze camera kan van alles, maar is het echt nodig? Bijvoorbeeld als je wilt gaan rondlopen, als je een daily... Oh, dat is uh, mijn eten. Ik heb eten besteld. Secondje, alsjeblieft. Oh. Ik denk dat mijn vriendin mij zou vermoorden als ze zag... eten zonder camera's, je kunt daar heel technisch over gaan, maar als je wilt vloggen, dan zijn er andere dingen die eigenlijk ook heel belangrijk zijn. Zoals, ik heb nu een grote camera, veel mensen hebben zo'n Canon DSLR. Dat is heel leuk als je, zoals mij, gewoon graag gaat neerzitten en babbelen tegen de camera. Maar als je wilt gaan rondlopen en dan een daily vlog maken of zo, dan is het wel heel groot om mee te nemen. Dus heb je dan niet beter een klein cameraatje. En wat doe je dan met je geluid? En dit en dat. Dus dat is eigenlijk een andere manier om naar camera's en over camera's te gaan denken, om dat te gebruiken om te vloggen. Oh, mei! Ik ben uitgeput. Wat is dit? Is het rucola in? Is het in? Ik heb het zelf besteld. Het zijn wedges, maar pescazi. is deze. Tartarsaus. Oh, nice. Oké. Dit is... Tartse cheeseburger. Alright. En dan is er nog een derde ding. Ik heb filmopleiding gedaan. Bijvoorbeeld, ik heb maar één lens voor deze camera. Ik kan daar niet mee zoomen. Maar het is een 35mm lens. Dat beeld ziet er heel normaal uit als je een wijdere lens pakt, dan ziet het beeld er veel wijder uit dan de realiteit. Als je een langere lens pakt, die meer is ingezoomd, dan ziet de wereld er heel plat uit en heel ingezoomd uit. Dus dat zijn minder reële situaties. Dus met mijn lens zit ik heel dicht bij de camera en ik ben eigenlijk nu aan het babbelen alsof ik gewoon naast je zou zitten in de zetel. Ik zit ook in de zetel. Jij zit eigenlijk ook in de zetel. Dus je krijgt een echte reële situatie. Dat is dan iets heel filmisch, waarom een beeldtaalachtig te over na te denken. En dat is een ander aspect. Dat al die camera's heel weinig uitmaken, maar dat je ook op een, op een beeldtaalniveau kunt gaan beginnen nadenken. En dan nu de vraag die ik eigenlijk ook wil stellen. Um, ik wil graag video's maken over camera's om mee te vloggen. Zou je graag heel technische informatie hebben. Wilt je dat ik vooral praat over, over waarom deze camera voor vloggen zo interessant is? Wil je graag dat ik ook praat over dingen die heel beeldmatig interessant zijn? Manieren van vertellen, waarom dat een bepaalde camera en lens en microfoon zelfs iets bepaald kan weergeven. Wat denk je, dat zou ik wel graag willen zien? Zou je het dan graag als een soort van video hebben die ze allemaal een beetje heeft? Zou je graag één ding vooral hebben en dan misschien zo wat af en toe wat extra's over de andere dingen? Hoe, hoe zie jij als ik er in zo'n serie zou merken, hoe zou die er voor jou kunnen uitzien? Dit was Anton, dit was een video. Als je deze video leuk vond, dan weet je wat te doen. Ciao!